Hallo, ik ben al een tijdje filmpjes aan het opnemen voor uh, schilders, vakschilders, die willen weten hoe ze het online doen. En toen dacht ik laatst, ik heb nog een oud projectje lopen waarbij ik ga testen hoe um, ja, de bekende verfmerken doen. Dat is uh, toen uh, werkbeeld. Ik, ik ga een heel groot project van maken met... Uh, alle schildersbedrijven, alle, alle verfmerken, et cetera. Um, um, ja, dat werd te groot. Um, en nu heb ik een <coughs> projectje ervan gemaakt voor vier, nee, de drie, de grote drie. Dus even in alfabetische volgorde: sigma, sikkens, wijzenol. En wat ga ik doen? Ik ga een aantal dingetjes bekijken. Uh, eigenlijk lijkend op de filmpjes die ik ook voor vakschilders maak. En dan gaan we aan het einde een soort score opzetten. En dan gaan we eens kijken welk, welke van deze drie het nou digitaal, online, op het gebied van marketing in ieder geval de, best, de meeste potentie doet. En de meeste dingen ingesteld heeft. Goed, willekeurige volgorde. Sigma gaat nou helemaal alfabetisch gezien voor seconds, en gaat alfabetisch gezien voor. Wij zijn al, we beginnen met een stukje SEO. SEO betekent uh, Search Engine Optimization, oftewel, op welk woord word ik goed gevonden? Um, laten we eens kijken op het woord verf. Zo, um, niet eens in de hotbed. Oké, okay. dat gaan we eens even invullen. Uh, bouwverf. Zo'n term die ook nogal eens gebruikt wordt voor professionele verf. Niet in de handlood. Oké. Okay. Uh, ja, ik vind toch dat je wel mag verwachten. Coating. Laten we dat maar eens proberen. 54. Oké. Okay. Hmm, seconds. Ja, dit is het verkeerde knopje. Over een wachtwoordbeveiliging. Uh, password manager, ongelooflijk verf. 99. <laughs> Alsof het ervoor gemaakt was. Dat is namelijk de ene laagste plek die die meet. Dan gaan we eerst naar het bouwverf. 32 Dat is niet goed Maar ook niet slecht Ik denk dat de concurrentie Op een aantal van deze woorden ook heel erg groot is En dat de verfmerken Eigenlijk meer doen aan Marketing op hun eigen naam uh, Dan uh, op deze termen. Ik denk dat ze die gewoon niet zo interessant vinden. Dat zou mijn inschatting zijn. Op basis van deze gegevens. 41. Je zou allerlei termen kunnen bedenken. Je zou natuurlijk muurverf kunnen bedenken. Maar goed. Deze drie zijn denk ik onbestreden, de grootste drie van Nederland, in ieder geval in volume. Uh, en ja, daarmee gaan we, uh, de, de, de, want, hè, de, we kennen allemaal nog, do, zeker 50 merken, misschien kennen we er 100, maar dit zijn uh, de drie die eigenlijk de dienst uitmaken. Nou, dan heb ik hier het volgende woordje, zijn. Google Tags. Wat doet een Google Tag met een Google Tag? kun je het bezoek op je website volgen. En nou heb ik een toeltje en daar kan ik mee kijken wat er gemeten wordt. Nou, Sigma gebruikt er dus 4. Dat is uh, redelijk behoorlijk. Uh, nou mocht je willen weten wat al deze tags zijn dan stuur je me een mailtje of een ik dat een berichtje hier onder het filmpje. Sikkens. Hoeveel hebben jullie daar? Drie. Oké. Okay. En onze grote vrienden van wijs nul hebben er twee. Kunnen er overigens meer zijn, want ze hadden alle... Nou, de tag manager aanstaan. Uh, maar goed. Eh uh. Geef we gaan kijken voor een beeld. Dan hebben we de Facebook Pixel. Die wordt bij wijze van on niet gevonden. Dat vind ik wel een beetje tegenwoordig. Wat kun je met de Pixel? De Pixel meet zeg maar uh, mensen die aangemeld zijn bij Facebook en op jouw website komen. Uh, dus die zou je via Facebook kunnen retargeten. Dus zo krijg je bijvoorbeeld een advertentie opnieuw op Facebook te zien als je op een website geweest bent. En tegelijkertijd, je hebt in Facebook allerlei data ingegeven. Bijvoorbeeld je leeftijd, je woonplaats, etc. En op het moment dat er genoeg mensen op jouw website geweest zijn en je hebt zo'n pixel aanstaan, dan kun je in Facebook kijken... Nou, wat voor mensen komen er nou bij mij op de website? Hoe oud zijn ze? Wat voor geslacht hebben ze? Uh, dan hebben we de belangrijkste twee wel, ge, wel gehad. Uh, want er kan gelukkig, zouden we, zou ik zeggen, uh, niet vreselijk veel mee. Ja, er kan veel meer mee, maar dan moet je echt aanzienlijk volume gaan hebben. Dus gerelateerd aan, je kunt niet terugkijken naar personen. Je kunt niet op het persoonlijk niveau terugkijken. Het is echt om uh, een breed beeld te krijgen van je. Uh, van je site-bezoekers. Sikens heeft hem ook niet. Dat valt me. Oké. Okay. Dit. Uh, sigma. Twee. Oké. Okay. Top. To, twee toch. Nee. Maar mee twee dingen. Ja, dat is altijd. Oké. Okay. Dan gaan we naar het volgende. Ik heb hier als eerste de page speed. Wat is page speed? Als we online zijn, dan vinden we het fijn als een bladzijde snel is. Het analyseren duurt even. Het zegt overigens niets over de snelheid. Maar. 41. Sommige schilders die bij mij uh, deze test gedaan hebben, hebben hogere getallen gezien. En dus ik heb hem ook één keer precies hetzelfde getal gezien. Dat betekent dus dat je net zo goed bent als 41 en 86. Goed. Wat zegt dit? Morgen kan overigens deze uitkomst iets anders zijn, maar uh, nou, wat zegt dit? Tussen 90 en 100 is goed. Ja, dat is uh, een score die ik zeker op mobiel zelden zie langskomen. Zeker bij uh, ja, toch de vaak um, de, de sites die, die schilders hebben met toch wat meer visuele dingen. Dan um, krijgen we vaak dit soort problemen met afbeeldingen, uh, nou, weergaven die de bronnen parkeren. Dat kan allemaal, uh, krijgen we allemaal webtechniek. Maar waar het op neerkomt, als je nou bezig bent met een nieuwe website. Zorg ervan dat je hier een soort ijs aan stelt. Uh, dan gaan we ook de mobiel vriendelijke test doen. Dan gaan we de URL testen. Aan de bak. Nou, wat zegt dit? Dit zegt zo meteen geeft een getal ongeveer dezelfde wijze als de test die we net deden. En dat zegt iets over uh, hoe goed. De, uh, ja, deze website op geschikt is voor een mobiel. En waarom is dat belangrijk? Like? Tegenwoordig is bij de meeste websites inmiddels het grootste deel van het verkeer is mobiel. Uh, waarmee we onderscheiden drie soorten verkeer: desktop, tablet en mobiel. En um, ja, Je ziet dus geschikt. Nou ja oké, okay, leuk. Voor een bronnen. Screenshot. Even kijken ja. nou, en kan je dus een rapportje downloaden. Dat is leuk, maar goed dat deze geschikt is dat hadden we natuurlijk onze vingers kunnen namen. Sickens.nl gaan we eens door de page speed gooien en ook zo hop. PHP, ben je al klaar? 39 en desktop is 79. Oké. Okay. Ja. Uh, mobiel vriendelijk. Ja, ik mag aannemen dat het goed gaat. Zo. Dus. Ja, dit is dus ook. Prima. Netjes de koekiewaarschuwing eerst. Even kijken. Kijk, 70. Wel een stukje beter. 97. Dat is niet gek. Een echt serieus hoge score op desktop, die is goed, die is goed. En deze zal ook goed zijn, kan niet juist. Ja, nou hier kan je nog een, als je hierheen naartoe gaat, kun je nog een uh, rapport invullen. Uh, dat kun je jezelf laten toesturen. Is leuk als je bijvoorbeeld met een webdeveloper bezig bent of uh, verbeteringen aan wil geven. Uh, maar goed, voor nu gaat het voornamelijk even om de uitslagen. En je kunt je voorstellen dat dit gewoon goed was. Dan gaan we nog een dingetje checken. Uh, een van de dingen waarmee websites credibility krijgen, zijn het aantal andere websites dat er naartoe linken. Uh, dat is een, een van de dingen ook die we van buitenaf kunnen meten, want er zijn nog veel meer dingen belangrijk, maar er zijn heel veel dingen die kun je niet van buitenaf meten. En uh, dit kunnen we wel van buitenaf meten. Dus het aantal links dat van buitenaf naar zo'n website toegangt, En daar heeft de kwaliteit er ook mee te maken. Dat kan ik met deze tool niet meten. Maar, maar hoe meer links naar jouw website komen. Eigenlijk hoe hoger je website gewaardeerd wordt. Klopt niet helemaal. Het heeft namelijk ook met de kwaliteit van die links te maken. Als je op allerlei shitteren spam sites staat. Is niet goed. Uh, maar bijvoorbeeld een link op de site van de schildersvakkrant, van de lokale winkeliersvereniging, van zo'n aantal van die klussites, kan ook goed zijn. Dus backlinks, zo heten ze, zijn wat dat betreft een, een, een goede manier om te kijken hoe het gaat. Nou, dan heb ik de Alexa Traffic Rank die geeft voor meestal een aardig beeld. En die zegt 27 linken naar 5.0. En dan bij Sikken, 46. En bij Sigma, oe, 103. Dan wordt het wel een klein beetje de vraag. Zo, dat is hoog. Goed, nou ja, hier hebben we eigenlijk een totaal. Uh, uh, ja, we zien eigenlijk een heel wisselend beeld. Op het gebied van SEO wordt Wijzenol eigenlijk het beste gevonden. Op Het gebied van Page Speed is Wijzenol de absolute winnaar. Uh, maar als je bijvoorbeeld de tag ziet die zij gebruiken, ja, dat kunnen er wel nog een stukje meer zijn. Uh, het kan zijn dat dat een hele bewuste keuze is omdat men in verband met uh, ja, de privacy, maar de privacy dat uh, niet aan staan. maar ja, ik, uh, daar kan ik uiteraard, dat weet ik niet. Uh, zo. We doen daar in ieder geval geen marketing op, dus het zou mij verbazen als dat privacy opend is. Nou, het aantal backlinks is absoluut winnaar Sigma. En ja, die zijn dat ook op de tags en de Facebook pixels. Dus die zitten heel erg op de uh, technische kant, wat minder op de SEO-kant. Ja, en eigenlijk een beetje in het midden, op het gebied van marketing, zit Sikkens. Um, dus is er een winnaar aan te wijzen? Ik vind het heel lastig. Uh, misschien zou ik dan wat zwaarte moeten gaan toekennen, maar uh, ja, laten we eens nog eens kijken. Dit is wel matig, dit soort woorden. Wacht, er was nog een extra dingetje waar we wat aan konden kijken. En waar ik bij de schilders ook wel wat naar kijk. dat is Facebook-aantal volgers. Uh, kunnen we hier de Facebook-bladzijde überhaupt vinden? Ja. Oké, okay, het netjes in een nieuwe bladzijde. Sigma Coatings. En hier zit die. Neem een blik. Is dat een grapje? Neem een blik op onze diensten. Oké, okay, eerst wel een beetje zoeken. Secents NL. En uh, wijzen. We eens even gewoon. Uh, ik heb een x-aantal vrienden natuurlijk. 7763. 4050. 3, 2, 2, 3. Ja. En nou weet ik dat deze bladzijden ook nog sub, zeker Sigma en Sikkens ook nog subbladzijden hebben. Met hun lokale, et cetera. Maar uh, ja, daar verwijzen ze niet naar. Daar zien we ook geen link van. Natuurlijk telt dat bij, bij het totaal aantal volgers en met het maantal marketing. Maar als we dat in beeld moeten gaan brengen, dan wordt het heel lastig. Um, ik kan natuurlijk ook niet terugzien, uh, hebben zij uh, advertenties gedraaid om die bereik te verhogen, etcetera. Uh, maar ja, ik zou op basis van dit getal zeggen dat wat mij betreft zij nummer 1 zijn zij nummer 2 en zij nummer 3 en waarom ik vind uh, deze en deze zijn wereldwijd in volume hetzelfde deze is qua wereldwijd volume echt een heel stuk kleiner uh, ja dan vind ik dit toch knap gedaan dit mag wel een stukje beter dit is technisch goed uh, dit mag dan wel wat hoger, maar dat is ook weer een technisch dingetje. Het heeft ook wel weer te maken met heel veel uh, content, uh, de, de, de wereld insmijten. En dat is toch makkelijker als je een heel groot bedrijf bent. Uh, ja, ik vind dit dan eigenlijk, uh, het zal niet zo interessant zijn, maar ja, ik zou hier toch, als ik... Uh, ik zou hier naar kijken, maar goed, eigenlijk sowieso wel. Uh, niet gevonden worden als verffabrikant op het woord verf is natuurlijk uh, best een, uh, uh, een interessant uh, idee. Goed, dit is mijn top 3 op het gebied van de verfmerk.